Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Dit is een microcomputer. En in deze missie kun jij die gaan programmeren. Een microcomputer is een hele kleine computer waarmee je eenvoudig een heleboel leuke dingen kunt maken. Je kunt de lichtjes programmeren, er games of muziek mee maken, of hem gebruiken in een robot. Wat je maar kunt bedenken. In deze missie ontdek je hoe zo'n microcomputer in elkaar zit. Wat die allemaal kan... En vervolgens gaan we hem via echte code programmeren, zodat hij jouw naam laat zien in lichtjes. Een microcomputer is eigenlijk gewoon een kleine versie van een gewone computer. Hij heeft een microprocessor, het gedeelte waarmee de computer rekent, en vaak nog een aantal andere chips. En je kunt hem programmeren om een heleboel verschillende dingen te doen. In een om huis en op school zijn een heleboel apparaten die een microcomputer hebben. Laten we eens een quiz doen. Ik laat een foto zien en dan mag jij zeggen of er wel of geen microcomputer in zit. Klaar? Daar gaat hij. Een telefoon. Ja, dat is makkelijk hè. Hier zit zeker een microcomputer in. Een drone. Ja, ook. Een pen. Nee, hier zit uiteraard geen microcomputer in. Een koffiezetapparaat. Alweer ja. De microcomputer stuurt bijvoorbeeld de temperatuur van het water aan. Een koptelefoon. Nee, hier zit wel elektronica in, maar geen microcomputer. Zoals je ziet hebben veel apparaten een microcomputer. En dit is dus zo'n microcomputer, de microbit. Wat zit er allemaal op en aan deze microbit? Als je naar de voorkant kijkt zie je twee knoppen. A en B. Die kun je straks zelf gaan programmeren om te doen wat jij wilt. De koperen rand onderin kun je gebruiken om andere dingen via clips en kabels aan te sluiten. En dan zijn er nog 25 kleine LED lichtjes en ook die kun jij dadelijk programmeren. Aan de andere kant zit onder andere de batterij aansluiting. Een USB aansluiting om er bijvoorbeeld een laptop of een powerbank op aan te sluiten. Een Bluetooth antenne voor een draadloze verbinding met bijvoorbeeld je telefoon. Een digitaal kompas zodat de microbit weet welke kant hij opwijst. Een bewegingssensor. Daarmee kan beweging zoals schudden of snelheid gemeten worden. Een resetknop om de microbit weer helemaal op nul te zetten. En natuurlijk de microprocessor, het hart van de computer. Zo, nu echt aan de slag. Start je browser en ga naar de pagina makecode.microbit.org. Je komt nu terecht in de microbit editor, waar je met blokjes code jouw microbit zelf kunt gaan programmeren. Een editor is een programma of een app waarmee je digitale dingen kunt maken. Zo heb je een teksteditor om te typen en deze editor is om computercode mee te maken. Helemaal links, als je scherm groot genoeg is, zie je de microbit. Als je op een tablet of telefoon kijkt, staat de microbit vaak helemaal onderin. Daarnaast zie je een aantal kleuren met daarachter een woord. Onder elk woord zit een groepje van blokjes code. Dat zie je als je erop klikt. Deze blokjes zijn de instructies die je, je microbit kunt geven. De rechte helft van de site is het programmeerveld. Hier sleep je de blokjescode naartoe. En samen vormen zij jouw programma. Helemaal onderin zie je een grote knop download. De titel van je project en rechts vier knopjes. De eerste twee zijn om een stap terug of vooruit te gaan. En de andere twee om in of uit te zoomen. Dat is de microbit editor. Nu aan de slag. Pak eerst uit de linkerbalk bij de blauwe blokjes basis het blokje toontekens en sleep het blokje naar je programmeerveld. Je ziet dat het blokje een beetje grijs-geel is. Dat betekent dat het niet actief is. Om het actief te maken moet het eerst een opdracht krijgen. Als je nu het blokje oppakt en het over de hele tijd blok beweegt, zie je een geel lijntje oplichten. Dat betekent dat deze twee blokjes in elkaar passen. Kijk zo, nu klikken ze in elkaar. Nu jij. Je kunt deze video steeds even op pauze zetten terwijl je aan je programma werkt. Gelukt! Kijk dan eens naar de microbit links op je scherm. Als het goed is, zie je het woord hello in lichtjes voorbij komen. Alleen, we willen niet hello, maar we willen onze naam. Tussen de komma staat het woord hello. Haal dat maar weg. Dubbelklik erop en haal de tekst weg met de backspace knop. Nu is het vakje leeg. Klik er weer op en typ je eigen naam in het veld. Goed gedaan, je hebt je eerste echte computercode geschreven. Maar we zijn nog niet klaar. Het zou mooi zijn als de microbit pas jouw naam laat zien wanneer je op knop A klikt. Ik haal het toontekensblokje even uit het De hele tijd blokje. En pak uit de paarse invoerblokjes het blokje Wanneer knop A wordt ingedrukt en sleep het naar mijn programmeerveld. Dan sleep ik het blokje Toontekens op het Wanneer knop A wordt ingedrukt blokje. Je hebt nu een script gemaakt, bestaande uit verschillende commandos. Wat er staat is, als ik op knop A druk, laat dan mijn naam in lichtjes zien. We gaan het testen. Klik maar eens op knop A op de microbit op je scherm. En, doet hij het bij jou? Als het lukt, super! Is het niet gelukt, spoel dan de video even terug en check stap voor stap of jouw script, de blokjes, precies hetzelfde zijn als in het voorbeeld. We gaan nu de code naar je echte microbit sturen. Om deze code naar je microbit te sturen, gaan we hem eerst downloaden naar je computer. Geef je script een naam, klik op het opslaan-icoon en de download start automatisch. Bij mij komt het heksbestand in de map Downloads terecht. Nu sluit ik mijn microbit met de USB-kabel op mijn laptop aan. Er verschijnt een nieuwe drive, microbit. Ik sleep het heksbestandje naar deze microbit drive en hop, hij staat erop. Koppel vervolgens de microbit los van je computer.